Hallo allemaal, ik wil jullie vandaag laten zien hoe je een moshu dessertje kan maken. Dit heb je allemaal nodig om het dessertje te maken. Je hebt ook bevroren fruit nodig, maar dat laat ik nog even in de vriezer zetten, want dat heb ik als laatste nodig. Maar wat ik dus nodig heb is 200 gram moshu 1 10 citroensap, 5 of 6 glaasjes, 150 gram speculooskoekjes, koekjes, 1 buisje vanille extract, 4 eetlepels kandijsuiker, 250 ml room, een mixer, een kom... Een theelepel en een eetlepel. En als extraatje kan je ook nog uh, verse frambozen gebruiken. Of blauwe bessen, maar dat hoeft niet per se. Je hebt ook een pannetje nodig die op het vuur kan om het bevroren fruit te laten smelten. Wat ik als eerste ga doen is 150 gram speculaaskoekjes vergruimelen. Als de spekoloos helemaal verkruimend is, dan gaan we het in de glaasjes doen. Je vult een bodempje met spekoloos. Zoals je kan zien hebben we nu alle glaasjes een spekoloos laagje. Nu gaan we het milde laagje maken. Dit heb je allemaal nodig voor het volgende laagje. Allereerst ga ik de moshuka's in de kon doen. En dat ga ik luchtig loskloppen. Zo moet het eruit zien. Dus dit is nu luchtig opgeklopt. Nu dat de kaas goed opgeklopt is, ga ik de room erbij toevoegen. Ik doe ook de vanille extract erbij. Dan doe ik er ook nog één theelepel citroensap in. En als laatste 4 etenlipos bruine suiker. Nu ga ik alles mixen tot een romig beslag. Voilà, zo hoort het eruit te zien. Het kan zijn dat het nog vloeibaar is, maar dan moet je nog verder mixen. Als het mengsel goed opgeklopt is, dan verdeel je het mengsel onder de vijf glaasjes. Alle glaasjes zijn opgevuld zoals je kan zien en nu gaan we de laatste laag maken. Maar voordat we de laatste laag gaan maken, ga ik even de glaasjes in de frigo zetten. Voor het fruitlaagje heb je een pannetje nodig en natuurlijk het bevroren fruit. Ik doe het een beetje op gevoel. Ik denk dat dit wel genoeg is en dan doe ik er een beetje water bij en wat suiker. Zet het vuur aan op een laag standje en laat het een beetje koken. Hou je pannetje goed in de gaten en roer het regelmatig. Het mag niet aanbranden. Zo hoort het eruit te zien. Ik zet nu het vuur uit en laat het even 5 minuten afkoelen en daarna ga ik het in de glaasjes schieten. Als je fruit wat afgekoeld is, kan je de glaasjes er weer bij nemen en dan de glaasjes opvullen. Voilà, alles is klaar. En nu heb ik ook nog een paar verse framboosjes uit de tuin geplukt. En dan leg ik die er gewoon op als extraatje. En dan is alles klaar. En dan kan je er zelf voor kiezen om hem nu al op te eten. Of je kan hem nog even in de vriezer zetten en later opeten. En het blijft ook wel een paar dagen goed. Dus je kan het ook nog bewaren. Dus zo maak je mooie dessertjes. Zo nee, maak je dus nee. mijn goede Ik hoop dat jullie het ook eens gaan maken want het is heel lekker.